Ik ga vertellen over mijn, uh, ja, mijn favoriete, boek. Nou, favoriete boek, een heel mooi boek dat ik gelezen heb uh, het afgelopen jaar. is uh, Barbarian Days, A Surfing Life, door uh, William Finnegan. Het is geschreven door een uh, journalist uh, uit Amerika, die heeft ook veel geschreven voor de New Yorker. Die had eigenlijk altijd een dubbel leven erbij, naast die uh, oorlogscorrespondent uh, en zo was. Dat hij een surfer was. Hij is opgegroeid in Hawaii. En hij heeft eigenlijk zijn hele leven daarnaast altijd gesurfd. Waar hij ook was, ging hij altijd surfen. En nu heeft hij uiteindelijk heeft hij daar een uh, boek over geschreven, waarin hij eigenlijk zijn leven en zijn surfleven daarnaast uiteenzet vanaf eigenlijk zijn geboorte. Op Hawaii is hij geboren. Ja, Het is een geweldig boek om te lezen, omdat hij ten eerste een enorm mooie schrijfstijl heeft. Hij kan echt goed schrijven, is niet voor niks ook, gerenommeerd journalist. En ten tweede uh, is het heel mooi om iemand te zien vertellen over zijn eigen leven, hoe die ontwikkelingen, hoe die toen hij jonger was tegen dingen aankeek, bijvoorbeeld de relatie met zijn vader en hoe die er later tegen aankeek. En eigenlijk hoe je ook ziet hoe die ontwikkeling van een man, van een mens, met waar je wel zorgen over maakt en waar je wel er niet druk over maakt, dat ook hand in hand ging met de manier waarop hij surfde. Welke gevaren kon hij opzoeken. He, toen hij nog twintig was, is hij volgens mij tien jaar de wereld rondgereisd met een vriend. Op zoek naar de gekke surfspots. Heeft hij ook een paar gevonden. Dus in de jaren zeventig hebben we het dan over. Daar kon je nog Bali ontdekken bij wijze van. Het is gewoon echt supercool om te lezen. En vooral extreem toffe verhalen hoe hij in Portugal op superhoge golven gaat te interroppen. Terwijl het al bijna donker is en zo. Ja, dat is echt eh, ook spannend gewoon. Tof boek.